Leren fietsen duurt een paar dagen, leren lopen een paar weken, leren praten 35 jaar. Dat is nog steeds een wonder voor een stotteraar. Duizenden weerhaken van woorden vast in mijn lichaam en elke klinker laat me pijn klinken. Elk boek spreekt duivels, elk pratend mens een doodbedreiging. In elke voorleesbeurt werd mijn hart opengescheurd, elke presentatie een klassieke tractatie van ongemakkelijke stilte. Mijn lichaam is 39 jaar oud, mijn praten 4. Nog even lekker peuteren en straks gaan we naar de basisschool en dan zeg ik, hi juf, ik ben Arnold en ik kan praten.